Hey, ik ben Brecht en samen met een venoot stichtte ik Epic Frame in 2012 en sinds 2019 ben ik de enige zaakvoerder hier. In een vorig leven studeerde ik nog af als leerkracht, maar ik ging verder in de filmschool van Genk om regisseur te kunnen worden. Ik ben dan wel zaakvoerder, maar ik ben ook papa van drie heerlijke kinderen en dat is minstens even belangrijk. Ik hou van sport, muziek en goede sci-fi, maar ik heb moeite met negativiteit en het gevoel te krijgen dat iemand niet eerlijk is met mij, want daar bereik je niks mee. Het is wel belangrijk om te weten dat ik een extravert type ben. Dat zijn mening vormt in gesprek met andere mensen. Het liefste van al wil ik dat je me betrekt met wat je bezighoudt. Dat kan soms overweldigend zijn, maar geef het dan maar gerust aan. Want praten is één van die dingen die je hier het meeste zal doen als je deel uitmaakt van ons team, in welke rol dat ook is. Ik heb een heel uitgesproken visie over onze toekomst. En dat begint met hoe ik verwacht dat de maatschappij zich zal evolueren. De arbeidspopulatie gaat immers nog veel meer krimpen de komende jaren. Het bedrijfsleven zal dus staan of vallen door de mensen die we hebben op een zo goed mogelijke manier in te zetten en bij te houden. En dat betekent dat ze gebruik kunnen maken van hun persoonlijkheid en hun talenten in plaats van hen taken op te dringen waar ze niet goed in zijn. Let's be honest. Wie wil er nu in godsnaam jarenlang een job uitvoeren die hij of zij niet leuk vindt? Dat werkt niet, dat heeft nooit gewerkt en het zal ook nooit werken. Het is de taak van managers zoals ik om medewerkers te gaan stimuleren en hun eigen talenten te vinden en te ontwikkelen. Daarom werken we agile. Agile wil zeggen dat ons team zelfsturend is en dus zelfs ook beslissingen kan maken. Logisch, aangezien de mensen binnen het team meestal beter weten dan ikzelf hoe ze een probleem moeten aanpakken binnen hun veld. Het team ontdekt en bespreekt zelf die problemen en zoekt oplossingen die passen bij de persoonlijkheden binnen dat team. En daarom leggen we een focus op welbevinden in een bedrijf. Je kan pas innoveren als je creatief bent en je kan pas creatief zijn als je je veilig voelt hier. Op die manier kan je open nadenken over jezelf, je talenten en waar je naartoe wil. Iedereen heeft er baat bij als we focussen op jouw ontwikkeling. Iemand die er graag is, zal beter resultaat halen. En dat is de verantwoordelijkheid van mij, maar ook van iedereen hier. Teamleden krijgen daarom ook de vrijheid en de verantwoordelijkheid om over de tijd heen impact te hebben over hoe wij werken. Maar ook over hoe de eigen job wordt ingevuld. En ik vertel je graag hoe we dat doen. Ik leg je korte basisprincipes uit van onze manier van werken die we ontlenen aan de principes van de Scrum-methodiek uit de IT-sector, al hebben we over de loop van de jaren heen er iets van gemaakt dat beter past bij onze creatieve workflow. Eerst en vooral Scrum is een methodiek waarbij we vooral geregeld en gericht gaan vergaderen. We gebruiken dit ook om onze planning af te leiden en de focus te houden op de prioriteiten. Als er problemen zijn, weet het team van en kan iedereen helpen. En dat doen we dan zo. Elke dag houden we op een vast moment een korte vergadering van ongeveer vijf minuten. Dit noemen we de daily scrum. Aanwezigheid en stiptijd zijn verplicht. Laat het team niet op je wachten. Je vertelt erin wat je gisteren deed, wat je vandaag plant te doen en of een milestone van jou in het gedrang komt. Op die manier kan iemand hulp aanbieden om na de vergadering samen verder met jou te bespreken. Elke week houden we een sprintplanning. Een sprint is een periode van een week waarin specifieke doelen worden afgestemd op basis van die planning. Het is de bedoeling dat je zelf de deadlines analyseert waar jij voor verantwoordelijk bent en die dag op dag inplant voor de komende sprint. Hier delegeer je ook taken of bied je concreet hulp aan als er een project is waarin je niet betrokken bent, maar wel aanvoelt dat je kwaliteiten een meerwaarde kunnen zijn. Elke twee weken houden we een retrospectieve planning. In deze vergadering blikken we terug op wat ons vooruit stuurde als team, wat ons tegenhield en welke risico's of bezorgdheden wij ervaren. Belangrijk om goed te weten, maar iedereen spreekt en draagt bij. Niemand krijgt de kans om zich in te graven of te verstoppen. Ook als er kritiek aan ze te komen, je moet het conflict durven aangaan als je dat nodig vindt. En aan je teamleden om hier op een open en constructieve manier mee om te gaan. En op die manier waken we over onze afspraken en blijven we schaven aan onze manier van werken. Met het doel om steeds beter te kunnen werken, afgestemd op de kwaliteiten die het team heeft. We beheren onze projecten en planning in teamwork. Elk teamlid vertaalt dan de deeltaken voor elk van zijn of haar projecten naar wat wij kaartjes noemen. Hierop schatten we dan hoeveel tijd we nodig hebben, zodat we een realistische planning kunnen maken en loggen we ook de tijd op dat we er effectief aan hebben gewerkt. Niet om je af te straffen mocht iets langer hebben geduurd dan ingeschat, maar vooral om te kunnen zien waar we onze inschatting en manier van werken nog kunnen verbeteren. Zo vinden we snel een probleem voor het te groot wordt. We werken ook al lange tijd met KPI's, dat zijn Key Performance Indicators. Focus points, waarover we data verzamelen om in te kunnen schatten of we goed bezig zijn of niet. De belangrijkste is onze burndown, die toont hoe goed we aan de sprint bezig zijn. Dat gaat om het aantal uren die we dagelijks op factuur krijgen, of meten hoeveel van onze projecten ook de originele planning hebben gevolgd, maar ook het financiële aspect en de marketingprestaties komen aan bod. Die KPI's zijn altijd up-to-date en open te bekijken voor iedereen hier. En we overlopen dit tijdens onze retro-planning, zodat iedereen altijd wordt betrokken bij de positie van de organisatie. Ik vind het belangrijk om een vlakke hiërarchie te ontwikkelen. Het team weet het beste hoe ze haar eigen werk moet doen. Dus, dit gebeurt het beste met zo min mogelijk inmenging van de baas. Dat is voor mij ook handig, want dan kan ik me concentreren op mijn eigen kerntaken. Het teamcoach is daar één van. Mijn deur staat altijd open voor eender welk probleem en eender wie. En dan help ik graag om dit probleem naar het team toe te brengen en een oplossing te vragen. Ik verwacht dat je praat. Niet alleen met mij, maar vooral met je team. Geef aan wat jij belangrijk vindt, welke problemen en bezorgdheden je hebt en wat je nodig hebt om het op te lossen. Uiteraard komt onze manier van werken met veel vrijheid, maar ook met verantwoordelijkheid. Je moet dus matuur genoeg zijn om die ook te durven opnemen. Fouten maken mag, maar er verder niks mee doen is hier echt uit een boze. Je komt onvermijdelijk problemen tegen, zowel tijdens je projecten, in verbinding met onze partners of met je collega's. Kaart problemen aan, maar bied ook de mogelijke oplossingen aan die je al hebt bedacht. Op die manier kunnen je collega's je input bekijken met hun eigen bril, skills en persoonlijkheid en jouw ideeën geven waar je dus zelf niet aan had gedacht. En vooral hulp krijgen en vragen als je die nodig hebt. Ten slotte wil ik dat je graag hier bent en dat je achter de visie van het bedrijf staat en dit ook graag mee naar buiten draagt als onze ambassadeur. Uiteraard moet je niet alles liken en sharen wat we de wereld insturen, maar je moet wel beseffen dat we op die manier wel kunnen tonen dat je achter het team staat. Als het team het goed doet, dan jij ook. Vergis je echter niet, Epic Frame komt van ver. En we hebben een heel moeilijke periode gekend tussen de overgang van twee zaakvoerders naar één en de daaropvolgende volgende coronajaren. Maar in de afgelopen jaren hebben we alles tot op de grond afgebroken en een nieuw fundament gelegd. En we zijn klaar om iets heel nieuws op te bouwen. En daar kan jij deel van uitmaken. In onze toekomst zie ik drie verschillende pijlers in onze organisatie. Allereerst is er Epic Frame. Het creatieve luik dat zich bezighoudt met creatieve bedrijfscommunicatie en motion design. Op dit moment staat ook videomarketing.be in de stijgers. Videomarketing.be heeft als doel om met video echt naar de basis te gaan voor organisaties en ervoor te zorgen dat ze regelmatig met relevante content kunnen uitpakken, zonder dat het stukken van mensen hoeft te kosten. Videomarketing.be geeft ook workshops aan bedrijven om hen te leren zelf met video aan de slag te gaan. En over enkele jaren starten we ook met The Playground, een team dat zich zal toespitsen op meer gespecialiseerde videoproducties zoals tv-commercials en misschien zelfs eigen programma's en IP. Op die manier bieden we onze partners voor elke laag in communicatie een gepaste oplossing en kunnen we voor hen ook afgeleide totaaloplossingen aanbieden in video. Maar minstens even belangrijk is het gegeven dat elk van die pijlers op een eigen manier kan werken en dus ook specifiek talent nodig heeft. En zo kunnen onze teamleden zelf een carrièreplan voor ogen houden en daarnaartoe gaan groeien, afhankelijk van de eigen ambitie, dromen en wensen. Ik ben misschien wel ambitieus, maar ik vind het niet onrealistisch om op termijn een toonaangevende speler in België en misschien zelfs daarbuiten te kunnen gaan worden. Niet alleen met onze diensten en producten, maar ook met onze unieke manier van werken. Dat is alleszins... Mijn droom, om onze inzichten aan de wereld te kunnen aanreiken en aan te bieden. Ik mik hoog, want wie weet waar deze trein uiteindelijk zal aankomen. Word je warm van dit verhaal? Aarze dan niet om jouw cv, motivatiebrief en een korte video van jezelf, waarin je ons overtuigt waarom jij net die onmisbare schakel in ons team bent, door te sturen naar dit e-mailadres. En volg ons al zeker op sociale media en dan val je nog meer op bij ons. En dan zien we, we dan wel. Cheers!